Nog niet zo gek lang geleden hadden al onze bekende kranten een link met een politieke partij. Het nieuws zal dus toen vast en zeker niet altijd even neutraal geschreven zijn. Maar is dat nu dan het geval? Kan nieuws neutraal zijn? Vanuit Hongaar 3020 in Herend is dit de Universiteit van Vlaanderen. Wie van jullie heeft er vandaag al een nieuwswebsite bezocht of een nieuwsapp gebruikt? veel handen. Goed, gezond. Wie van jullie heeft er vandaag al een papieren krant gelezen? Ja, iets. Minder handen en als ik het mag zeggen ook bij de iets oudere segmenten van de bevolking wat heel normaal is voor de duidelijkheid. Wat zeer goed is, hè? Papieren kranten zijn nu eenmaal langzamerhand stervende. De oplagecijfers dalen al jaren en het einde lijkt langzamerhand in zicht te zijn. Het is wel belangrijk om te weten waarvan die geschiedenis van die dagelijks papieren krant eigenlijk komt. Om mee te zijn met het verhaal dat ik ga vertellen. Dus ik begin in de 19e eeuw. In de 19e eeuw ontstonden namelijk de eerste massamedia, namelijk papieren kranten zoals we die vandaag de dag, maar misschien binnenkort niet meer, hebben. Twee grote oorzaken in de 19e eeuw, enerzijds grote technologische omwentelingen. De industriële revolutie leidde tot fabrieken met machines die bediend werden door arbeiders. Daardoor werd het heel gemakkelijk, efficiënt en goedkoop om dagelijks duizenden miljoenen kranten te drukken en te verkopen, waardoor het eerste echte massamedium was geboren. Anderzijds ook belangrijke politieke omwentelingen. Denk bijvoorbeeld gewoon aan het ontstaan van België als parlementaire democratie in de 19e eeuw. Met daarin al meteen een grote tweestrijd tussen twee groepen, de katholieken en de liberalen. Het grote twistpunt was de vraag welke rol religie in de samenleving moet spelen. Met de schoolstrijd als een van de bekendste voorbeelden tot op de dag van vandaag. Gaandeweg zien we ook dat dan de arbeiders uit de fabrieken zich meer en meer begonnen te emanciperen en organiseren. En gaandeweg leidde dat tot protesten, tot vakbonden en uiteindelijk tot een derde grote politieke fractie, namelijk de socialisten. En zo hebben we eigenlijk sinds de eeuwwisseling van de 19e op de 20e eeuw drie grote politieke fracties, ofwel zuilen, namelijk de katholieke, de liberale en de socialistische. Nu, die zuilen waren niet enkel politiek geënt. Het hele socioculturele leven van mensen in die tijd was geënt op de zuil waartoe je behoorde. Als kind was je aangesloten bij de jeugdbeweging van je zuil. Later ging je naar de sportclub van je zuil. Een cultuurvereniging van je zuil. Je ging op café in een zaak van je zuil. Er was eigenlijk heel weinig overlap tussen mensen die tot verschillende zuilen behoorden. Daarnaast zagen we ook dat die verzuiling zich doortrok naar nieuwsmedia. Elke zuil had zijn eigen kranten Het nieuws dat per definitie niet neutraal was. Dat nieuws was specifiek geschreven voor en vanuit de optiek en ideologie van die betreffende zuil. Sommige van die kranten van toen bestaan vandaag nog steeds en hier liggen enkele voorbeelden. Zo was er bijvoorbeeld de standaard van oud-her een katholieke krant. Het laatste nieuws van oudher een liberale krant. En vooruit later de morgen van oorsprong een socialistische krant. Nu, zelfs bij het ontstaan van het tweede massamedium, dat hier ook aanwezig is, namelijk de radio, in de jaren 1920 en 30, speelde die verzuiling nog een zeer grote rol. Zelfs bij de oprichting van de openbare omroep, vandaag de VRT, in 1930 zagen we dat er nog steeds aparte zendtijd was voor elke zuil, met elk hun eigen informatie en ontspanningsprogramma's. Nu, vandaag de dag speelt die verzuiling veel minder een rol. We zien het nog op twee belangrijke aspecten. Het eerste is de vakbonden. Er zijn nog steeds socialistische, liberale en katholieke vakbonden. En het tweede zijn de mutualiteiten, of de ziekenfondsen. CM staat nog steeds voor christelijke mutualiteit. Maar alle andere aspecten van die uh, verzuiling zijn gaandeweg een klein beetje verloren gegaan. Het was een proces dat heel langzaam aanging, maar min of meer begon na de Tweede Wereldoorlog vanaf de jaren 50 en nadien. Dat had verschillende oorzaken. Als eerste een reeks maatschappelijke evoluties en trends. Er was secularisering. Religie speelde een minder grote rol in de samenleving. Er was emancipatie van vrouwen en minderheidsgroepen. En er was ook individualisering. Het ik in de samenleving kwam ook meer en meer centraal te staan. Daarnaast waren er ook natuurlijk grote politieke omwentelingen. Denk aan het ontstaan van andere politieke partijen, zoals de Volksunie, het Vlaams Blok en ook Agalef, partijen die we vandaag nog steeds kennen in ons politiek bestel, als respectievelijk de N-VA, Vlaams Belang en Groen. Door al die redenen begon eigenlijk het draagvlak van die drie grote zuilen af te brokkelen. Zij kregen steeds minder greep op de samenleving en uiteindelijk leidde dat ook tot ontzuilde nieuwsmedia. En dat brengt me dan natuurlijk bij het derde grote massamedium van dienst, dat hier staat, de televisie. In 1953 starten Belgische televisieuitzendingen met in grote primeur elke avond een journaal voor iedereen. Geen aparte uitzendingen per zuil, maar één uitzending per dag bedoeld voor de hele samenleving. Nu, aanvankelijk waren de redacties van die journaals nog wel verdeeld op basis van de zuilen, om nog een klein beetje het evenwicht te bewaren. Dat hebde later weg, maar het feit is wel dat ze vanaf dag één samenwerkten aan één eindproduct. Een journaal voor iedereen. Waarbij iedereen zijn gading moest vinden en niemand gesolveerd mocht worden. En om daarvoor te zorgen, werd eigenlijk het gegeven van onpartijdigheid en ook van neutraliteit in het leven geroepen. Nieuws moest zo droog, zakelijk en formeel mogelijk worden gebracht, zonder dat er enige inmenging was van de invloed van zuilen of andere bepaalde overwegingen. Het ging zelfs zover dat de gegevens neutraliteit en onpartijdigheid uitgroeiden tot twee van de belangrijkste pijlers van kwaliteitsjournalistiek. Ook vandaag zien we dat dus trouwens nog steeds. Nu, het succes van televisie als medium en ook van de televisie nieuws leidde er natuurlijk toe dat ook de papieren kranten gaandeweg begonnen met het ontzuilen. Ook zij zagen namelijk in dat het steeds minder rendeerde om zich te focussen op een steeds kleiner wordend segment van de samenleving terwijl de drie zuilen aan het afbrokkelen waren. En daarom begonnen ook zij met nieuws te maken voor bredere lagen van de samenleving, waarin ruimte was voor meer diverse opinies en opvattingen, ook van de voormalige andere zuilen. Nu, dat proces ging niet overal even snel en ook niet even vlot. Het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de standaard de katholieke krant eind jaren 60 al min of meer ontzuild was, terwijl de socialistische krant vooruit slechts de morgen eigenlijk nog tot diep in de jaren 80 en zelfs 90 sterke banden behield met de socialistische partij. Nu over de jaren 90 gesproken, daarin ontstond namelijk nog iets anders dat vandaag nog steeds zeer dominant is in al onze levens, mag ik wel zeggen, namelijk het internet. Door het internet en dan later deze eeuw ook de uitvinding van de smartphone en de opmars van sociale media, zijn we nu terechtgekomen in een mediasysteem waarin wij als gebruikers allemaal de hele dag door mediainhoud kunnen maken en delen met de hele wereld. Het is ook veel gemakkelijker geworden om gelijkgestemde zielen online te vinden en dus ook om bijvoorbeeld massamedia te bekritiseren en ook te gaan beconcureren. Dat werd uiteindelijk de voornaamste voedingsbodem voor het ontstaan van wat we alternatieve nieuwsmedia noemen. Alternatieve nieuwsmedia stappen expliciet af van het neutraliteitsgegeven en zij brengen nieuws vanuit een specifieke invalshoek, ideologisch en of maatschappelijk. Zij vinden namelijk allemaal op een heel andere manier dat er iets schort in de berichtgeving van de massamedia. In Vlaanderen hebben we bijvoorbeeld Apache, dat onderzoeksjournalistiek brengt, expliciet vanuit een links-progressieve insteek. Als tegenhanger hebben we Palnews, de online poot van het weekblad Tspaliterke, dat rechtsconservatief getint nieuws brengt. Denk ook aan Stammedia, een Vlaams persagentschap dat nieuws expliciet voor en over jongeren naar voren brengt, omdat zij vinden dat jongeren te weinig aan bod komen in reguliere verslaggeving. En ga zo maar door. Het is belangrijk om te weten dat die alternatieve nieuwsmedia qua bereik eigenlijk niet aan de enkels komen van dat van de grote massamedia, zoals het Laatste Nieuws, het Nieuwsblad en de VRT. Daar zijn ze nog lang niet. Het is dus zo dat je de alternatieve nieuwsmedia eerder als een aanvulling op het bestaande nieuwsaanbod moet zien, eerder dan een vervanging van. Nu, ondanks de kritiek op massamedia, die soms wel degelijk terecht is voor de duidelijkheid, is het ook belangrijk om te weten dat internationaal vergelijkend onderzoek jaar na jaar aantoont dat Vlaanderen als regio eigenlijk een van de koplopers is als het aankomt op het hebben van vertrouwen in nieuws en nieuwsmedia. Dat is iets waar we uiteraard zeer trots op mogen zijn, zeer gezond voor ons mediasysteem en ook ons politiek systeem, maar natuurlijk zijn er ook enkele belangrijke kanttekeningen daarbij te maken. Zo blijkt bijvoorbeeld uit datzelfde onderzoek, jaar na jaar opnieuw, dat jongere segmenten van de bevolking veel minder vertrouwen hebben in nieuws en nieuwsmedia dan oudere segmenten van de bevolking, wat natuurlijk weinig hoopvol is voor de toekomstige evolutie van dat vertrouwen in nieuws en nieuwsmedia. Bovendien werd enkele jaren geleden in diezelfde studie ook gepeild in hoeverre respondenten de voorkeur gaven aan nieuws met bronnen die hun eigen mening bevestigden. En wat bleek? Een op de zes van de respondenten gaf aan dat ze daar steeds de voorkeur aan geven, ongeacht dus neutraal en onpartijdig nieuws. Opvallend, bij jongeren ging het zelfs om bijna een op de vier van de respondenten. Er is dus bij ons in Vlaanderen ook wel degelijk een groeiende markt voor geopinieerd nieuws, die absoluut afstapt van het gegeven van onpartijdige en neutrale journalistiek. Dat klinkt nu misschien een klein beetje chockerend ja, of een klein beetje zorgwekkend, vrees niet, dat hoeft het eigenlijk lang niet zozeer te zijn. In feite is het net een positieve zaak dat nieuwsmedia gaan kijken waar zij voor staan. Wat ze vertegenwoordigen, wie ze willen zijn en ook voor wie zij nieuws maken. De grote versplintering van het mediaaanbod van vandaag leidt er eigenlijk toe dat het hoe langer hoe meer onhoudbaar wordt om voor grote segmenten van de samenleving nieuws te kunnen blijven maken. Kortom, grote massamedia, ook bij ons, doen er beter aan om eens in de eigen boezem te kijken en te kijken waar zij als netwerk voor staan en wat zij concreet willen doen en voor wie. Op die manier is het aan ons mediagebruikers om daar lessen te trekken. Als wij precies weten waar nieuwsmedium X of Y voor staat, kunnen wij ons divers laten informeren vanuit verschillende invalshoeken en verschillende kijken op de samenleving. En Op die manier kunnen wij als burgers uitgroeien tot nog meer kritisch ingestelde en divers geïnformeerde burgers klaar om onze rol in de samenleving te spelen. Nu, dat klinkt allemaal heel hocus pocus en heel positief. natuurlijk. Uiteraard is dat het ideale scenario. Uiteraard en er opnieuw hier enkele kanttekeningen te maken. Twee voornaamste. De eerste is iets van de laatste jaren, namelijk de opmars van desinformatie en fake news. Ja. Het is zeer belangrijk om te weten dat het heel oké okay is om als redactie een bepaald nieuwsfeit te benaderen en interpreteren vanuit een bepaalde invalshoek. Of die nu politiek links of rechts of in het midden gecentreerd is, maakt allemaal niet zozeer uit. Wat primeert is dat de feitelijkheid van die informatie overeind blijft. Zolang de informatie correct wordt voorgesteld, mag daar gerust een ideologische laag opkomen, zolang die maar niet de feitelijkheid en de correctheid van dat artikel of het stuk aantast. Daarbij komt dan ook dat het zeer belangrijk is dat redacties, en dus journalisten en hoofdredacteurs, steeds in alle onafhankelijkheid kunnen werken, zonder inmenging van eender welke hogere macht wat dan ook. De tweede grote reden is nieuwsdiversiteit. Heel kort samengevat betekent nieuwsdiversiteit de diversiteit aan opinies en meningen en actoren of mensen die aan bod komen in verslaggeving. Het is een zeer moeilijk evenwicht om daarin te bepalen wat nu precies voldoende nieuwsdiversiteit is. Te weinig is niet goed, want dan komen niet alle opinies aan bod en vernauwt de draaggewijten van het maatschappelijk debat. Maar anderzijds is te veel ook niet goed we hebben nog steeds als samenleving cohesie nodig. En een zeer belangrijke factor om die cohesie te behouden is net gedeelde mediaervaringen onderhouden. Het is belangrijk dat wij nog steeds tot op zekere hoogte dezelfde media en ook nieuwsmedia blijven consumeren om zo met elkaar te kunnen blijven praten over de gemeenschappelijke zaken, zeker als het aankomt op onze kijk op de samenleving en de mensheid aan 2022. Als dat niet het geval blijkt te zijn, dan dreigen we af te glijden naar Amerikaanse toestanden. En Dat mag u letterlijk nemen. Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt nog dat de kloof tussen nieuwsgebruik van Democraten en Republikeinen nog nooit eerder zo groot was als nu. Heel kort door de bocht gebruiken Democraten vooral CNN als televisie en Republikeinen vooral Fox News als linksmedium. Er is daar nog amper sprake van gedeelde mediaervaringen. En op die manier dreigen zij terecht te komen in een situatie waarin ze onmogelijk nog weten hoe de ander nieuws binnenkrijgt en wat daarbij het wereldbeeld is van de ander, waardoor de cohesie in die samenleving afneemt, met alle mogelijke gevolgen van dien. Dat gezegd zijnde betekent dat eigenlijk ook meteen dat het niet zozeer is dat wij in Vlaanderen zullen afgeleiden naar opnieuw verzuilde nieuwsmedia alleen al omdat vandaag de dag de katholieke, liberale en socialistische partijen al lang niet meer de dominantie hebben van weleer en al lang niet meer het gros van de opvattingen van de bevolking vertegenwoordigen als we kijken naar de stempercentages. Maar dat betekent niet dat nieuws wel neutraal kan zijn. Integendeel. Nieuws kan per definitie niet neutraal zijn. U en ik, we hebben elk ons eigen wereldbeeld op basis van onze eerdere ervaringen in ons leven. We bepalen zelf hoe we daarmee omgaan tot op zekere hoogte en wij geven op die manier zelf kleur aan ons leven en ons beeld op de samenleving. Of dat nu letterlijk met een bril is, zoals ik, of meestal figuurlijk, zoals bij de meeste mensen het geval is. We hebben zo allemaal onze eigen kijk op de samenleving. En dat geldt ook voor journalistiek en voor nieuwsmedia. Maar... Dat betekent niet dat er geen bredere tendens is de laatste jaren in de journalistiek die expliciet stelt dat het wel degelijk genormaliseerd wordt om in de brest te springen voor cruciale maatschappelijke zaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verslaggeving over klimaatopwarming of verslaggeving over het behoud van democratische systemen. En ik hoop dat we het er allemaal over eens kunnen zijn dat zolang ook dat gebeurt met steeds onpartijdigheid en feitelijkheid hoog in het vaandel gedragen, dat dat alleen maar goed is. Voor de samenleving.